Ja, hier wordt heel erg hard gewerkt aan het paspoort van Galit. Ik ben jullie aan het opnemen, is dat goed? Ja. ja. Jullie, hebben, jullie hebben gekozen voor het paspoort van Galit, waarom Suus? Eh, omdat hij een hele duidelijke route had. Ja. En eh, ja, het was ook wel een best wel heftig verhaal. En dan... Ja. Vonden jullie het leuk dat Galiet uh, kwam, Sophie? Ja. Ja? Ja. En wat maakte het leuk? Of fijn, of interessant? Nou, hij um, zat niet echt stil of zo, maar hij was wel een beetje zo aan het rondlopen. Echt. Hij was gewoon een heel verhaal zo ja. te vertellen. Ja. En kon je het allemaal verstaan? Want hij sprak natuurlijk uh, best. Uh, ja, ik kon met sommige stukjes uh, niet heel erg staan, maar in de meeste. Ja, gewoon niet ja, verstaan. ja. En ook met zijn rap. Um, kon je nee. dat volgen? Ja. ja. Kon ik kan niet echt volgen. Nee. Uh, maar hij was best wel snel ook. Ja, ja hè? Ja. ja, ja. Het was wel wat langzamer dan, zeg maar, dan wat ik had verwacht. En meestal is het een echte rap. Ja, dat is ook een echte rap. Maar ja, zeppen die ik ken, zeg maar, is heel snel. Ja, ja. ja. Maar is, het, is je beeld nu van, uh, ja, van vluchtelingen, is dat nu anders dan dat je zeg maar begon ja. aan dit project? Ja. ja? Want. Ja, um, het was ook met, uh, met uh, Simaila, ik weet niet meer. Simaila, ja? Yeah. Toen was het ook heel van, kijk, je denkt met vluchtelingen, denk je meteen dat, het, uh, dat ze vluchten van oorlog en zo. Maar er zijn gewoon zij vluchten omdat vrouwen en zo niet zo recht hadden. Yeah. En dat soort dingen. Dus ja, dat, dan, ja, dan weet je ook dat het dus niet alleen door oorlog komt. Ja, yeah, precies. Dat is wel heel ingrijpend is dat hè? Ja. Zo'n verhaal. Nou, volgens mij hebben jullie zijn jullie bijna klaar ja. met het paspoort.